Ja, ik heb wel aardig wat ervaring dan, want ik heb bij Bexolog gespeeld en uh, heb ik heb van mijn eerste mee getraind, dus dat is mooi. Uh, ik, uh, ik heb een goede trap, ik ben goed in 1 tegen 1, schot op doel en, uh, en coachen, uh, ik zet nee, alles goed neer en dat is wel mijn, uh, mijn sterke punten.